Geofencing op basis van webhooks. Wil jij weten hoe je dat kan instellen in Homey? Blijf dan zeker kijken, want in deze video leg ik het je uit. Een tijdje geleden heb ik al eens een video gemaakt over geofencing met If This Then That. En dat heb ik uh, tot voor kort uh, met veel plezier gebruikt. Uh, dat werkte ook wel, wel goed alleen de laatste tijd merkte ik dat het uh, steeds meer begon te haperen en dan uh, kwam ik thuis en dan deed ik de deur open en dan ging meteen het alarm in zijn pre-alarm dus dan had ik nog 30 seconden de tijd om uh, het alarm uit te zetten natuurlijk niet echt prettig als je na nou een dag hard werken thuis komt en dat is natuurlijk ook niet echt de bedoeling van homie homie uh, moet ervoor zorgen dat jouw uh, leven een stukje makkelijker wordt en dat het uh, wel leuk blijft natuurlijk dus toen uh, ben ik gaan zoeken naar een alternatief en nu heb ik een uh, Tado thermostaat in huis en die heeft uh, ook een geofence functie voor uh, homey en die uh, kan je dan via de app kan je, uh, instellen alleen hebben ze sinds kort uh, de app geüpdate en hebben ze de geofence functie uit uh, de Talo app gehaald. Dus dat is niet meer te gebruiken. Dus toen moest ik uh, op zoek naar een ander alternatief. Nou heb ik uh, een paar jaar terug al uh, de OwnTracks uh, app gebruikt. En de Smartpersons app. Dat werkte toen niet echt goed. Dus dat was voor mij ook niet echt een, uh, een optie. Dus toen ben ik verder gaan zoeken. En toen kwam ik uh, bij de locatieve app uit. En dat is een uh, app voor op je iOS uh, apparaat. En die werkt op basis van uh, uh, webhooks. Dus als jouw uh, telefoon uh, een bepaalde uh, uh, geofence gebied binnenkomt of uitgaat. Dan wordt er een webhoek aangeroepen. En daarmee kan je dus uh, uh, flows gaan schakelen in Homey. Ik wil wel uh, even laten zien uh, hoe je die webhooks uh, kan maken. En hoe je die kan gaan aanroepen. Dus uh, laten we eventjes gaan kijken uh, naar de link die je nodig hebt om een webhoek te kunnen gaan aanroepen. Oké, okay. we zien hier de volgende link. Uh, deze link die is door uh, Adam gemaakt, alleen die dienen we nog eventjes uh, aan te passen. Omdat jouw home natuurlijk wel moet weten dat zij bedoeld wordt als jij deze de link verstuurt. We gaan als eerste eventjes de Homey Cloud ID aanpassen. De Homey Cloud ID die kan je vinden op de developerpagina. Daarvoor ga je naar uh, Tools, ga je naar Systeem en dan zie je, je Cloud ID staan. Alle cijfers en letters tussen de aanhalingstekens die erachter staan, die kopieer je en die kan je dan plakken in de link wil je nou uh, gaan zoeken die cloud die gaan zoeken in de homey app dan kan dat ook daarvoor uh, open je eventjes de, de homey app en als de homey app geopend is ga je naar tablet meer dan ga je naar instellingen dan ga je naar algemeen en dan zie je daar Atom Cloud ID staan als je daar op tikt dan uh, wordt die automatisch naar je klembord gekopieerd en dan kan je die ook in de link gaan plakken. Nou, dan uh, hebben we deze link en dan kunnen we hier het Homey Cloud ID gaan plakken. Als je dat gedaan hebt, dan ziet jouw link er als het goed is als volgt uit. Dus hier zie je het Homey Cloud ID. Dit is overigens niet mijn eigen Cloud ID, deze heb ik eventjes verzonnen. Maar dan weet je een beetje uh, hoe het uh, eruit moet zien. Dus nou uh, ziet als goed die zo ongeveer zo uit. Nou moeten we nog uh, twee dingetjes gaan aanpassen. En dat is uh, het event en de tag. Die kunnen we ook gaan aanpassen. Uh, Even kijken. Bij het event vul je locatieve in. Omdat we nu op de locatieve app bezig zijn. Dit kan je overigens uh, zelf allemaal bepalen als jij hier wil... Uh, Neerzetten eh, brandweer of uh, koffie of computer of weet ik veel wat van wat je er neer wil zetten. Het kan allemaal, het maakt allemaal niet uit. Alleen je moet dit straks wel weer invullen in de flow die je gaat maken. Voor nu heb ik gezegd, locatieven, omdat we met die app bezig zijn. En dan kan je het ook een beetje makkelijk zien. Dat als je deze link ergens uh, voorbij ziet komen, dat je dan weet van oh, dit is voor de geo functie dus hier vul je locatieven in en achter tag vul je home in en daarmee kunnen we straks gaan onderscheiden welke flow gestart moet worden als je deze link hebt gemaakt kan je hem uh, kopiëren en dan verander je de tag in aoe in de nieuwe gekopieerde link. We hebben straks namelijk uh, twee urls nodig om uh, Eentje voor als je het gebied binnenkomt en een als je het gebied uitgaat. Deze links moet je even bewaren, die hebben ze nodig. Laten we nu eerst eventjes gaan kijken in de uh, flow editor voor het maken van uh, de twee flows. We zijn hier uh, in de flow editor en ik heb hier al uh, twee flows klaarstaan. Je ziet hier in de als kolom de logica kaart staan een webhoek is ontvangen. Nu dus vul je bij event, vul je locatieven in. En die locatieve die komt overeen met de locatieven die we hier als event hebben opgegeven. Daardoor weet Homie dat deze flow gestart moet gaan worden. Uh, dan gaan we even door naar de N-kolom. En daar vul je de logica kaart in, die is precies. De tag, het is in dit flow tag, die selecteer je. Hier bij tekst vul je home in. Deze home die komt weer overeen met deze home die we hier als tag hebben opgegeven. Daar kunnen we dus straks de flows mee gaan onderscheiden. Als je dat gedaan hebt, dan vul je hier in de dan kolom de mobiele logica kaart stuur een pushbericht. Die vul je daar, voeg je daar in hier selecteer je eventjes de gebruiker die het berichtje moet gaan ontvangen en bij tekst wil je gewoon een leuke tekst in die je krijgt als je het gebied binnenkomt ik ga je nu nog geen verdere zaken aanhangen ik ga je nog niet verlichting of beveiliging of dat soort systemen aankoppelen dat doe ik alleen om het te kunnen testen dus probeer het gewoon even een paar weken uit Doe een weekje, twee weken, misschien nog wel een maand. Kijk of je elke keer dit berichtje krijgt als je het gebied binnenkomt. En als dat zo is, dan kan je er later altijd nog wel weer dingetjes aan gaan hangen. Alleen mocht het nou niet werken. En je gaat er wel vanuit dat het werkt. Dan uh, ja, kan het zijn dat het juist misschien niet beveiligd is. Of dat de verlichting niet uitgaat. En dat is natuurlijk niet echt wenselijk. Als je deze flow gemaakt hebt, kan je hem opslaan en dan kan je hem gaan dupliceren dan gaan we nog een flow maken voor als je uh, weggaat. in de als kolom kan je de kaart gewoon laten staan hoef je niks aan te veranderen omdat uh, in de link hebben we als event locatieve die komt overeen met hier zo de locatieven dat dus blijft hetzelfde alleen de onderscheid hebben we in de tag gemaakt dus hier in de en kolom dan verander je de tekst hier zo, die verander je in, uh, dit is eigenlijk dan home, die verander je in AW. en in de dan kolom daar uh, pas je ook eventjes uh, tekst aan, een leuke tekst voor als je het gebied uitgaat. Als je deze flow gemaakt hebt dan uh, kan je hem ook op gaan slaan en dan ben je klaar in de flow editor. Gaan we eventjes kijken in de uh, iOS app, wat je daar allemaal moet instellen. Oké, okay, we zien hier uh, de locatieve app en die gaan we eventjes openen en dan zie je een leeg scherm. Hier uh, moeten we je de locatie gaan toevoegen, welke je wil uh, gedetecteerd hebben. Dat doe je door het plusje in de rechterbovenhoek te tikken en nu zoals je zo nou ziet gaat hij automatisch jouw uh, locatie opzoeken, daar moet je even op wachten. En als hij dat gedaan heeft, dan hoef je daar eigenlijk voor de rest niks meer aan te doen. Nu dus zie je onder locatie staat radius en location ID. Die slider die kan je gaan schuiven naar ongeveer het midden van de balk. En dat is om de radius uh, aan te passen van het detectiegebied. Ik zou hem voor nu over het midden zetten. Dan heb je hem niet te groot, heb je hem ook niet te klein. Mocht het nou niet goed werken. Dan kan je hem altijd nog aanpassen. Maar voor nu zal ik hem op het midden zetten. Als je dat gedaan hebt, gaan we bij HTTP push kijken. En dan zien we twee triggers. Een trigger om arrival en een trigger om departure. Bij de trigger om arrival ga je de link invoegen met de tag home. Zoals deze tag. Als je dat gedaan hebt dan kan je bij de Tracker on Departure de link invullen met AW en als je dat gedaan hebt dan uh, tik je op Save <coughs> en dan wordt die opgeslagen en dan staat hier uh, de locatie die jij hebt ingevoegd. Nu zie je ook nog een tapje onderaan het beeld naast locaties met events. En daar kan je alle events zien wat hij heeft gedetecteerd. Dus wanneer je bent binnengekomen, wanneer je bent weggegaan. Dus ik ga het een beetje in de gaten houden of de app hetzelfde doet. En als je natuurlijk nou een berichtje krijgt uh, terwijl je een uh, gebied binnenkomt of uitgaat, dan weet jij ook uh, of Homey werkt. Zo uh, stel je dus uh, locatieven in. Uh, op je ios en in homie vond je dit nou een leuke video doe dan ook een blauw duimpje omhoog vergeet je ook niet te abonneren en druk meteen op het belletje zodat je elke keer een notificatie krijgt als ik een nieuwe video plaats en dan wil ik jullie voor nu bedanken voor het kijken naar deze video en dan zie ik jullie graag weer bij een nieuwe